Doe jij een topsport en wil je graag studeren? Dat kan. Deze checklist helpt je op weg. Denk eerst goed na over welke opleiding bij jou past. Dus jij houdt van winnen, maar wat vind je nog meer leuk? Je bent bereid om keihard te trainen, maar kan je ook urenlang studeren? Je bent een echte doorzetter, maar welke kwaliteiten heb je nog meer? Verzamel informatie, bezoek open dagen en spreek mensen in jouw omgeving om je te laten inspireren.